Goeiedag, ik sta hier bij het Montessori Lyceum in Amsterdam. Daar sta ik nou niet omdat ik dat nou per se zo'n geweldige school vind. Ik bedoel niks tegen deze school, maar ECL is natuurlijk de beste. Maar wat ik hier wel vind, wat ik niet zomaar in de buitenmuren van het ECL kan vinden, is iets heel bijzonders. Als je even mee komt kijken, wat je hier ziet naast me, dat zijn twee afdrukken van dieren die heel vroeger hebben geleefd. Niet op deze plek, maar op de plek waar deze stenen zijn opgegraven. Ergens op de bodem van de oceaan destijds. Dit is waarschijnlijk een afdruk van een schelp. Die andere dat kan ik eerlijk gezegd niet goed determineren. Maar je kunt wel meteen zien, dit zijn dieren geweest die honderden miljoenen jaren geleden geleefd hebben. En waarvan de sporen in de vorm van deze kalkafdrukken nog steeds te vinden zijn. Als je eventjes een stukje verder loopt hier, en dan moet je eventjes die verfspatten hier negeren, dan zie je hier zelfs een voorbeeld van wat we noemen honingkoraal. Ook een heel bijzonder dier, dat dus heel lang geleden geleefd heeft en dat ontzettend herkenbaar is in dit soort natuursteen. Als jullie straks weer naar school komen, moet je eens even kijken op de vaart, op de trappen. En misschien ook wel in jullie vensterbanken. Dan kun je ook een heleboel van dit soort afdrukken vinden. Dit soort afdrukken zijn fossielen. En paleontologen, dat zijn mensen die een slimmer zijn dan ik, dat zijn wetenschappers. Die kunnen kijken naar deze fossielen en die kunnen van alles vertellen over de dieren die deze sporen hebben achtergelaten. Aan de hand van hun onderzoek en het onderzoek van geologen ga ik vandaag mijn les doen over de geschiedenis van het leven. Tot zo, de geschiedenis van het leven, een verhaal van 4 miljard jaar, een verhaal van strijd tegen de elementen, strijd tegen elkaar, een verhaal van evolutie en natuurlijke selectie, maar ook een verhaal van verbinding en een verhaal van verwantschap. En om dit verhaal te beginnen wil ik duidelijk maken dat evolutie echt heel erg lang duurt. Als wij kijken naar hoe verschillende soorten zijn gevormd, dan wil ik eventjes kijken naar de familie waar wij het meest bekend mee zijn, de familie van de mensapen. En dan wil ik eerst even focussen op de laatste gemeenschappelijke voorouder van de moderne mens met onze nauwste verwanten, de chimpansee en de bonobo. Er was dus ooit een tijd dat er geen verschil was tussen de groepen die uiteindelijk zouden evolueren tot de moderne mens en de groepen die zouden evolueren tot de chimpansee en de bonobo. Dat was 4 tot 6 miljoen jaar geleden. Dat was het moment dat wij, dat is het moment waar wij schatten dat wij nog een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad met deze apen. Het moment waarop wij nog kunnen zeggen, dit was één groep. Eén soort. Maar als we nog verder terug gaan kijken, naar onze geme eerste gemeenschappelijke ouder met de gorilla gaan kijken. Gorilla, die lijkt nog steeds enorm op Ze zijn nog steeds erg slim. Ze zijn nog steeds, hebben ze dezelfde Hetzelfde type bouw. Ze hebben geen staart. En toch is dat al 6 tot 8 miljoen jaar geleden. De laatste gemeenschappelijke voorouder van de gorilla. Met de andere apen, Althans de chimpansee bonobo en de mens. En als je kijkt naar de orang oetan Nog steeds enorm veel overeenkomsten. Dan nog is dat 12 tot 16 miljoen jaar geleden. Dat wij voor het laatst. Een gemeenschappelijke voorouder hadden. Maar om een punt nog echt even goed duidelijk te maken. Wil ik nog even kijken naar die chimpansee en bonobo. Die chimpansee en bonobo. Daarvan is nog geen 100 jaar bekend. Dat het überhaupt twee verschillende soorten zijn. Omdat ze zo ontzettend op elkaar leken. Nou, nu is het zo. Als je naar het gedrag kijkt. Dan zie je echt wel hele grote verschillen. Tussen chimpansees en bonobo's. Bonobo's zijn bijvoorbeeld veel socialer. Dan chimpansees. Maar toch. Deze beesten die zo ontzettend voor ons op elkaar lijken, die zijn nog steeds geïsoleerd als twee soorten al voor minstens 300.000 jaar. Als niet meer. Nogmaals, evolutie duurt enorm lang. De aarde is 4,6 miljard jaar oud. Dat is onvoorstelbaar lang, 4,6 miljard jaar. Dat is bepaald door geologen. Geologen dat zijn wetenschappers die eigenlijk de hele dag zitten te staren naar de grond. Maar wel op de meest interessante manier mogelijk. Ze kijken naar de bodem, ze kijken in de bodem en ze kijken naar al die verschillende aardlagen om te zien hoe de aarde op verschillende momenten in de geschiedenis eruit zag. Van welk leven er leefde, tot wat het klimaat was, tot welke vulkaanuitbarstingen er allemaal waren. En op basis van al die gegevens hebben geologen, vooral de, hebben geologen de geschiedenis van de aarde verdeeld in vier grote tijdvakken. En hiervoor hebben ze voornamelijk gekeken naar welk leven er op welk moment op aarde bestond. Allereerst... Het precambrium. Het precambrium is verreweg het, het grootste tijdperk, het grootste tijdvak. Het precambrium duurde meer dan 4 miljard jaar. En in het precambrium was eigenlijk alleen maar simpel leven. Als je doorgaat naar het paleozoicum, dan zie je het, paleozoicum, daar zie je het eerste echt complexe leven ontstaan. In het Mesozoicum zie je dat de dinosaurussen ontzettend groot werden. En uiteindelijk in het Kenozoicum zie je dat het zoogdieren, zoals wij uiteindelijk, de grootste en dominantste op aarde werden. Elk van die tijdperken is dan ook nog verdeeld in subtijdperken, maar daar gaan we het niet over hebben. Om maar even de schaal weer te geven van hoe het eruit ziet. dus Het begin van de aarde was 4,6 miljard jaar terug. En dan zie je relatief vroeg in het begin van de geschiedenis van de aarde, zie je, van de aarde zie je het eerste leven overschijnen. Maar de eerste meercellige, de ruimte tussen ons, tussen het heden en de eerste meercellige, is kleiner dan tussen de eerste meercellige en het begin van de aarde. Om maar te zwijgen over wanneer we uiteindelijk zijn ontstaan, dat kun je op deze schaal kun je dat niet eens zien. Dat is gewoon, zie je het aan het einde van de schaal. Daar gaan we het nog over hebben. 4,6 miljard jaar geleden ontstond de Aarde. En toen gebeurde er voor lange tijd helemaal niets wat voor ons biologen relevant was. Want er leefde niets. Echter, 600 tot 800 miljoen jaar later kwam het er toch van. De eerste microscopische. Eencellige organismen ontstonden op de bodem van de oceaan, waar de dodelijke stralen van de zon hen niet kon bereiken, waar de volledig giftige atmosfeer van het precambrium niet kon doordringen, kon doordringen en waar wel vulkanen zaten, onderzeese vulkanen, waar deze organismen hun kleine beetje energie vandaan konden halen. Het was een zwaar bestaan. En het heeft 2,5 miljard jaar geduurd voordat er uiteindelijk uit die eencelligen de eerste meercellen ontstonden. Het waren nog steeds hele simpele organismen. Organismen die vooral lijken op de hedendaagse wieren, op de hedendaagse sponsen en zelfs ook nog holte dieren, dus er ontstonden al ergens in die tijd organen, maar het was allemaal nog heel erg simpel. En pas 541 miljoen jaar geleden, dus meer dan 4 miljard jaar na het ontstaan van de aarde, toen gebeurde er iets prachtigs. De Cambrische explosie. De Cambrische explosie was niet een letterlijke explosie natuurlijk, maar was een periode waarin er ontzettend veel soorten diversiteit ontstond. Ontzettend veel biodiversiteit alle hoofdgroepen die wij nu kennen onder de dieren ontstonden in die tijd. Gewervelde, geleepotige, wormen, weekdieren, stekelhuidigen. Prachtig. En dat allemaal in een voor de, voor de evolutie vrij korte tijdspanne van 50 miljoen jaar. Natuurlijk, dit leven zat allemaal nog steeds onder water. De zon was nog steeds hartstikke dodelijk. De atmosfeer was nog steeds hartstikke giftig. Maar daar kwam verandering in. 470 miljoen jaar geleden kwamen de eerste meercellige organismen het land op. Er was, er veranderde wat in chemische zin aan de atmosfeer, waardoor de meest gevaarlijke zonnestralen niet meer tot de aardbodem kwamen, niet meer tot het oppervlak kwamen. En de eerste planten konden zich vestigen om de Gevaarlijke straling, of nee, de gevaarlijke gifstoffen. van de atmosfeer te halen. en uiteindelijk te vervangen met zuurstof. wat zo ontzettend nodig is voor dieren. 20 miljoen jaar later kwamen de eerste geleedpotigen en wormen op het land. en bepaalde weekdieren ook, die uiteindelijk zouden uitgroeien tot slakken. Insecten, die kwamen daar op het land. Um, en natuurlijk. Beesten die wij nu tot de regenwormen, tot de ringwormen en platwormen zouden rekenen. En nog 75 miljoen jaar later kwamen ook de eerste gewervelden het land op. Dit waren de amfibieën. En die amfibieën die kwamen op het land, maar waren nog steeds, die waren nog steeds afhankelijk van water voor hun... Voor hun voortplanten. Ze moesten hun eieren nog steeds nog altijd in water leggen. Net zoals vissen dat deden. Dus ze konden nooit ver het land opkomen. En 35 miljoen jaar later ontstonden ook de reptielen. En de reptielen die konden eieren leggen met water van binnen. Stevig genoeg eieren. Zodat ze op het land gelegd konden worden. En ze niet meer afhankelijk waren van water. De gewervelden waren eindelijk permanent het land opgekomen. 310 jaar... 310 miljoen jaar geleden ontstonden uit een aantal van die reptielen de eerste wat we zouden noemen zoogdierachtige reptielen. Het waren nog steeds reptielen in elke zin van het woord, maar ze begonnen kenmerken te krijgen van zoogdieren. Ze begonnen vacht te krijgen van haren en warmbloedige kenmerken te, te vertonen. Maar deze prachtige wereld van Paleozoicum kon niet blijven bestaan. 252 miljoen jaar geleden vond er de, een grote massa-extinctie plaats. Dit was het grootste uitsterven in de hele geschiedenis van de wereld. Nog steeds. 90% van alle soorten die op dat moment bestonden stierven uit. 95% van alles wat in het water leeft ging dood. Het was een combinatie van een aantal factoren, klimaatverandering, vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen, we weten het nog niet precies. Maar wat we wel weten is dat vanaf 252 miljoen jaar geleden ineens we zoveel minder fossielen aantreffen van allerlei verschillende soorten. Maar dit biedt wel de ruimte voor een heel nieuwe groep dieren om reusachtig te worden en de wereld over te nemen. Ik heb het natuurlijk over de dinosauriërs. De dinosauriërs waren reptielen. Die op een bepaalde manier waren uitgeëvalueerd. En die werden gigantisch. De grootste landdieren nog steeds van de hele geschiedenis. Behoorden tot de dinosauriërs, de brachiosauri. En zo, dat was een bizar tijdperk. De wereld was over het algemeen relatief warm. Maar ook in die tijd ontstonden de eerste echte zoogdieren. De eerste dieren waarvan wij kunnen zeggen, oh ja, die, die zogen hun jongen met melk. En ze hebben, hun schedelbouw werkt precies zoals die van zoogdieren. En 50 miljoen jaar later ontstonden ook de eerste echte vogels uit een aantal van die dino's. Ze hadden nog steeds kenmerken van dino's, ze hadden nog steeds tanden. Maar we zouden ze inmiddels wel vogels noemen, zo'n 160 miljoen jaar terug. En 140 miljoen jaar geleden, dus eigenlijk nog vrij recent, toen ontstonden ook de eerste bloemplanten. De eerste bloemen die later de volledige wereld zouden overnemen. Maar ook dit tijdperk eindigt met een ramp. Opnieuw een extinctie. 65 miljoen jaar geleden stortte er een meteoriet neer in het huidige Yucatan, Mexico. En die meteorietinslag had verregaande gevolgen voor een heleboel organismen, voor een groot deel van deze planeet. Bijna alle organismen van groter dan een meter die op het land leefden, stierven uit. Klaar. Daar vielen alle dinosaurussen onder, behalve degenen die zijn uitgegroeid tot de huidige vogels. En... Die ruimte die de dinosaurussen achterlieten, die gaf ook ruimte voor die vogels. De eerste paar miljoen jaar van het nieuwe tijdperk, het Cenozoicum, waren gedomineerd door gigantische vogels. En kleine vogels natuurlijk ook. Maar gigantische vogels van meer dan twee meter hoog. Vogels die paarden aten. Nu is het zo dat die paarden ongeveer zo groot waren als katten. Maar toch, punt blijft staan, vogels die paarden aten. Erg bijzonder. Maar dat duurde niet lang. Na een aantal miljoen jaar namen de zoogdieren deze dominante rol op het land over. En dat is nog steeds het geval. Ik spring even met jullie een heel stuk verder naar richting het einde van, of in ieder geval richting veel dichter bij ons, namelijk 2,5 miljoen jaar geleden begon de ijstijd waar we nu nog steeds in zitten. Ijstijden zijn Vrij normaal op aarde, ze gebeuren één keer in de zoveel tijd. En wij zitten nog steeds in die ijstijd. Nou, we zitten wel een beetje tegen het einde aan, maar we zien nog steeds dat wij permanente massa's hebben van ijs op aarde. Wat onder de definitie valt van ijstijden. En die ijstijd die tekent ons leven nog steeds... En nog steeds zijn er een heleboel dieren aangepast aan de kou, maar zeker in het begin vond je dieren die ontzettend goed aangepast waren aan de kou. En die waren veel wijder verspreid. Denk bijvoorbeeld aan de mammoet of de wolharige neushoorn. Een miljoen jaar na het begin van de ijstijd ontstond de eerste mensachtige, de eerste soort die wij het nu tot het geslacht homo zouden rekenen. Homo habilis. Ik ga jullie nog van alles vertellen over de evolutie van de mens, komt volgende les maar onthoud voor nu dat die wieg voor het geslacht homo ongeveer anderhalf miljoen jaar geleden was. En dan duurde het nog best wel lang, namelijk tot 150.000 tot 100.000 jaar geleden, voordat uiteindelijk de eerste mens verscheen die echt bij onze soort hoorde, homo sapiens. En homo sapiens heeft in de afgelopen 100.000 jaar enorm veel veranderd, aan het beeld op aarde. Ze zijn vanwege hun grote hersencapaciteit ontzettend efficiënte jagers geweest. Dus hebben ze een boel dieren tot uitsterving weten te jagen. Ze hebben enorme mogelijkheden gehad om het landschap aan te passen. Met behulp van uiteindelijk steden, maar ook door zelf bosbranden te stichten bijvoorbeeld. Waarmee hele ecosystemen plat zijn gebrand. We hebben natuurlijk enorm veel materiaal uit de natuur weten te halen en in afval, in gifstoffen weten om te zetten. Wat ook weer zich over de hele wereld verspreidt, wat ook weer een groot effect heeft op ecosystemen. En natuurlijk, zeker in de afgelopen 200 jaar, hebben wij enorm bijgedragen aan een versterkt broeikaseffect, waardoor het klimaat gigantisch is veranderd. Al die dingen bij elkaar. ...samen met het over het algemeen warmer worden van de temperatuur in vrij korte tijd vanwege het einde van de ijstijd... ...maakt dat er een nieuwe massa-extinctie plaatsvindt. Noemen we ook wel de Holocene, de Holocene, het Holocene-uitsterven of het Anthropoceen uitsterven En wie weet, over 20 miljoen jaar, als mensen dan kijken naar de aarde... En nog steeds diezelfde definitie aanhouden van uh, hoe tijdvakken worden ingedeeld. Wie weet zien ze dan wel deze huidige massa-extinctie en vragen ze af is dit misschien het on... begin van een nieuw tijdvak? Nou, deze slide ga ik verder niet behandelen. Zit natuurlijk, wel in, uh, zit natuurlijk wel in de stof, maar heb ik natuurlijk hiervoor al behandeld. Ik ga jullie vooral heel veel succes wensen. Joe!